Ik ben Fred, ik werk in uh, Ethiopië als uh, VSO-vakdeskundige. En ik richt me met name op uh, inclusief onderwijs. En uh, dat betekent dat we ons hier bezighouden in uh, benishangul gumuz regio. Uh, om kinderen met een uh, beperking naar school te krijgen. En daarnaast uh, kinderen van minderheden. Of kinderen die in armoedige omstandigheden leven. Uh, bij kinderen met een beperking uh, richten we op ons... Onder andere op het trainen van teachers en het, uh, een stukje, uh, ja, dat noem even het Engelse woord, awareness uh, raising bij uh, ouders en de uh, community. Om uh, duidelijk te maken van dat kinderen met een beperking ook duidelijk uh, een recht hebben om naar school te kunnen. En dat is hier in Ethiopië uh, moeilijk, omdat veel kinderen met een beperking uh, niet als volledig of als vol worden gezien. En daardoor... Uh, ...vaak ook verborgen blijven in de huizen. Door het project hebben we nu uh, al een heleboel awareness weten te bereiken... Uh, ...en worden eigenlijk de kinderen die nu verborgen zijn, uh, komen naar buiten. Ze, ze worden gemeld bij mij of bij mijn collega's of bij leerkrachten... Uh, ...of bij mensen van de lokale overheid... ...en uiteindelijk komen ze bij mij op een lijst en worden ze onmiddellijk thuis bezocht en wordt er samen met ouders en school een plan gemaakt om deze kinderen naar school te krijgen. Dit werk is met name belangrijk omdat elk kind recht heeft op onderwijs en elk kind ertoe doet.